Hey, leuk dat je meedoet aan deze serie. In deze serie ga je een social media platform ontwerpen. Of een bestaand platform zoals YouTube herontwerpen. Deze serie bestaat uit vijf video's. In de eerste video, de video waar je nu naar kijkt, leg ik uit wat je allemaal gaat doen. In de tweede video ontdek je wat kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd is. En hoe social media platforms AI gebruiken om jou zo lang mogelijk zoveel mogelijk tijd op dat platform te laten doorbrengen. In de derde video zet je jouw plan voor een social media platform op papier. Dit doe je met behulp van het ontwerp canvas. Je beschrijft wat je gaat bouwen en welke AI algoritmes jouw platform gebruikt. Zo'n algoritme is een stappenplan om een voorspelling te doen en vervolgens een beslissing te nemen. Dan in de vierde missie ga je je platform bouwen. Je kiest een template en ontwerpt je social media platform. In de vijfde en laatste missie presenteer je je ontwerp aan anderen en breng je eventueel verbeteringen aan. Maar wat is jouw favoriete social media platform eigenlijk en waarom? Pak het eerste werkblad er maar bij. Zet zo dadelijk deze video even op pauze en noteer wat jouw favoriete social media platform is. Misschien YouTube, TikTok of iets anders. Je mag ook meteen noteren waarom dit jouw favoriete platform is en... Als je zin en tijd hebt, het logo of icoon van je platform tekenen. Nu jij. Gelukt? Ik ben erg benieuwd welk platform jij hebt gekozen. Terug naar de missie. Je gaat dus een social media platform ontwerpen. Tijdens het ontwerpen en bouwen maak je gebruik van de ontwerpcyclus. De ontwerpcyclus zijn zes stappen die je doorloopt om een goed product te ontwerpen. Onderzoeken, ideeën bedenken, ontwerpen, een prototype bouwen, het prototype testen en presenteren en verbeteren. Wanneer je aan iets nieuws begint dan is bij de start het einde vaak nog helemaal niet bekend. Dat is zo bij de missies waarin je hier iets nieuws ontwerpt of programmeert, maar ook straks wanneer je ergens gaat werken en misschien problemen gaat oplossen of nieuwe producten gaat ontwerpen. De ontwerpcyclus helpt je die grote opdracht of dat grote probleem in een aantal kleine stappen te verdelen. Hierdoor wordt het makkelijker om tot een goede oplossing te komen. Zie het als een soort routekaart. Alleen dan niet naar een bepaalde locatie, maar naar een goed product. In dit geval jouw social media platform. In de volgende missie start je met de eerste stap uit de ontwerpcyclus. Onderzoeken. Je gaat onderzoeken en ontdekken wat kunstmatige intelligentie precies is. Leuk dat je hebt meegedaan.